Beste collega, welkom bij deze sessie rond Google Classroom. In deze sessie doen we een vijftal stapjes. We gaan in de eerste stap een klas aanmaken, zie je hier. We gaan leerlingen toevoegen. Voor een taalopdracht gaan we deze proberen te verdelen. We maken een boekbespreking en we gaan ze ook verbeteren. Bij het onderdeel wiskunde ga ik een toets aanmaken die zichzelf automatisch verbetert en de informatie naar de leerling zelf doorstuurt. En een laatste luik zijn tips en trucs. Je ziet ze hier aan de rechterkant staan deze Tips en trucs gaan we allemaal doorvoeren. Als je daarvoor klaar bent, zetten we het licht op groen en gaan we ermee starten. Wees natuurlijk altijd zeker dat je ingelogd bent in je browsersessie met je schoolaccount. Dat is je Lyceum Genk-account, niet met je persoonlijke Gmail-account. Dan heb je minder toepassingen in Google Classroom. Aan de rechterkant zie je dat ik ingelogd ben. Ik ga je ook al op voorhand vertellen dat iedere keer als ik in de blauwe browser bezig ben, dat is dit scherm, dan ben ik de gebruiker j.veldje, een leerkrachtaccount. Als ik zo dadelijk schakel naar een andere browser, zal deze laten zien, de roze browser, dan maak ik eigenlijk gebruik als leerling. Ik gebruik hier de account van mijn dochter Joni Veldje. Dus dat is het verschil tussen de twee venstertjes. Ik ga het altijd proberen aan te halen als ik schakel tussen de twee schermen. Ik ga naar Google Classroom. Ik zelf heb daar een koppeling naartoe gemaakt. Maar eigenlijk is dat heel eenvoudig. Classroom.google.com Als je dat zelf niet kan onthouden en je zit gewoon in Google, ga je eventjes terug naar Google, dan heb je rechtsboven altijd de negen blokjes en je kan dan zelf kiezen voor Classroom. En dat brengt je eigenlijk naar dezelfde Dezelfde startpagina natuurlijk. Je ziet dat ik heel wat klassen heb. Ik geef les in heel wat derde en vierdejaars. En je ziet misschien ook al in zo'n derde jaar dat ik hier co-titularis ben, of co-leerkracht eigenlijk in deze digitale klas, samen met de leerkrachten van Nederlands. Dus mevrouw Toele, meneer Chorney en mevrouw Jans. Dus ik deel daar een klasgroep in. Ik zal er zo eentje heel snel open doen. En dan kan je gaan zien bij Mensen dat hier dan altijd twee docenten staan. Dus je kan zo'n digitale omgeving altijd met meerdere mensen tegelijk gaan gebruiken. Niet alleen meerdere leerlingen uiteraard, maar ook meerdere collega's of meerdere docenten. Ik ga met jullie gewoon van start. dus ik ga even terug naar mijn hoofdscherm. En ik ga hier met jullie een klas aanmaken en ik ga daar Joni als leerling aan toevoegen. Dat is de eerste stap. Dus een klas aanmaken is heel eenvoudig. Je drukt rechtsboven op de plus... Dan vraagt hij: Wil je deelnemen aan de lesgroep of wil je een lesgroep maken? Je kiest natuurlijk lesgroep maken en dan krijg je een aantal vraagjes. Nu, de lesgroepnaam is altijd vereist en is eigenlijk zeer belangrijk. En je ziet bij mij van boven de lesgroepnamen staan. Dat zijn eigenlijk de klasnamen bij mij, om het eenvoudig te maken. <coughs> Excuseer, als je zelf een aantal vakken geeft, kan je misschien bij lesgroepnaam ook je vaknaam gaan noteren. Ik ga als voorbeeldje eventjes doen alsof ik in 1 LA wiskundig zal geven. Uh, en bij wiskunde kan ik misschien ook al gaan vermelden dat um, het onderwerp hier niet alleen wiskunde zal zijn, maar ook Nederlands zal zijn. Dus ik ga hier nu al vermelden dat voor wiskunde bijvoorbeeld meneer Wantje de leerkracht is. En voor Nederlands, Oei, oh, ik heb de eventjes ver verwisseld, die moet natuurlijk mevrouw Palmans zijn. Zo, en voor Nederlands meneer Wantje. Zo, dan hebben we dat bij de omschrijving staan. De ruimte vul ik eigenlijk nooit in, de sectie vul ik eigenlijk ook nooit in. Je kan alles in secties gaan opdelen, maar dat zorgt voor verwarring, vind ik. Uh, in de eerste instantie vul gewoon een onderwerpje in en we zijn vertrokken. Je drukt op maken, dat duurt altijd wel eventjes. Dat is een klasgroep aanmaken, er komt meer bij kijken dan alleen dit schermpje. Op de achtergrond gaat hij ook een Google Drive Map aanmaken enzovoort. Dus er worden dan wel wat bestandjes klaargezet. Er gebeurt meer dan alleen uh, het omhulsel eigenlijk maken. Dat duurt even. Ik zie die van boven eh, wat stapjes doorlopen. Ik ga eventjes kijken. De volgende stap is eigenlijk al een leerling gaan toevoegen. Hè, want onze klas is gemaakt. Nu, onze klas is wel gemaakt, maar nog niet alles is ingesteld. Dit is het eerste scherm. Voordat ik misschien leerlingen al laat toevoegen, ga ik een paar instellingen al aanpassen. Dit is het startscherm. Je kunt altijd op updates terecht. Je ziet dan eigenlijk hier... Dat je kan communiceren met je lesgroep. Voor de mensen die ooit Facebook gebruikt hebben, dit is eigenlijk de Facebook-wall of je post-wall waar het, dat je informatie kan gaan plannen. Hè. Dus je kan daar meldingen gaan plaatsen, je kan daar zelfs reageren op posts van leerlingen. Nu, wat ik jullie voorstel, is dat je de reacties van leerlingen zeker uitzet. Want leerlingen vinden het heel leuk om hier heel gekke dingetjes gewoon te gaan delen. Die maken er eigenlijk een short, soort chatvenster van. En dat, ik vind dat zelf niet aangenaam, dat je hier iedere keer reacties en post ziet van leerlingen. Dus ik zet die uit. Maar ik ga dat even met jullie doen. Hier rechtsboven zie je dat je een thema kan selecteren. Dus je kan daar zelf iets gaan kiezen. Ik kies nu even bij Nederlands iets en ik kies dit fotootje. Dus je kan dat zelf gaan aanpassen, uiteraard. Je kan zelf ook een foto gaan uploaden. En dan kan je zelf eentje gaan kiezen. Nu, waar wou ik je wel naartoe sturen? Dat is hier rechtsboven. Hier heb je het knopje met de instellingen. Als je dat gaat doorlopen, die instelling gaat doorlopen, kom je een aantal dezelfde dingetjes tegen als wat je in het begin hebt mogen invullen. Hier onder staat nog iets over je lesgroepcode. Dat ga ik je dadelijk vertellen. En dit was het stukje dat ik wou duidelijk maken bij updates. Leerlingen kunnen berichten en reacties plaatsen Persoonlijk zou ik dat uitzetten. Dus leerlingen kunnen alleen de reacties plaatsen, zou ik ook niet kiezen. Maar ik zou voor het onderste gaan, alleen docenten kunnen berichten of reacties plaatsen. Als je die aanduidt, dan ben je veilig eigenlijk dat er op je voorblad eh, geen, gekke, geen gekke berichten komen. Deze zet ik tegenwoordig ook uit schoolwerk in de stream zetten. Dus ik vind het vervelend dat iedere opdracht die ik plaats, dat die weer bij de update staat. Dan krijg je zo eigenlijk heel veel informatie erin. Dus ik zeg daar ook eh, meldingen verbergen. Voilà. Ik heb ook overzichtjes aan zijn standaard voor ouders en verzorgers. Ik ga er niet te veel in detail in, maar voor iedere leerling kan je ook een mentor gaan toevoegen. Dat zijn eigenlijk de co-accounts, zoals we die in Smart School ook zouden gebruiken. En, maar omdat we ook nog Smart School hebben, wordt het misschien een beetje dubbel allemaal. Dus je drukt op opslaan, die gegevens worden verwerkt. En dan ben je eigenlijk klaar om leerlingen te gaan toevoegen in je klasroom. In je dus dat is eigenlijk stap 2. Hoe ga je leerlingen toevoegen? Er zijn twee eenvoudige manieren om dat te doen. Je gaat naar mensen van boven en je gaat zelf de leerlingen uitnodigen. Dus je kan hier gewoon op dat plusje drukken. Je typt, mijn dochter heet Joni bijvoorbeeld, eventjes de voornaam ingeven. En je zou kunnen kiezen voor Joni veldje Ah, ik zie dat haar privé mailaccount hier nog staat. Maar ook haar Lyceum Genk adres. Dus je zou ze zo kunnen gaan toevoegen en dan uitnodigen. Of, en dat is iets wat dat meer en meer leerkrachten eigenlijk doen, je laat gewoon leerlingen naar... Classroom.google.com gaan. Ik zal dat eventjes doen hier. Joni is hier een leerling, heeft ook een knopje naar Classroom. Want als je gaat kijken, bij haar Classroom ze is ze al lid van twee klassen. Eentje van mevrouw Jans, eentje van mevrouw Trondo. En eigenlijk ga ik haar nu toevoegen. Maar ze gaat dat zelf moeten doen. Dus het gemakkelijkste is als je leerlingen gewoon naar Classroom laat gaan. Zij moeten dan op het plusteken rechtsboven drukken. Zo, deelnemen in een lesgroep. En dan moeten ze hier een lescode gaan ingeven. Die code had je misschien al zien staan. Als jij als leerkracht vooraan in de klas zit op de beamer te projecteren, dan is het heel eenvoudig voor gewoon naar je klas te gaan. En hier staat de lesgroepcode. Nu, die staat heel klein, maar daar langs staat zo'n blokje. Als je daarop drukt, krijg je de code al iets groter. Is dat niet voldoende, kan je nog eens drukken hier van onder. En dan wordt de lescode wel heel erg groot. Hè? Uh, dus dit kan je gewoon laten staan op je scherm. Leerlingen gaan die kopiëren. Allee, die kopiëren die natuurlijk niet, die gaan die overtypen. Dus als ik hier het scherm nog eens pak van mijn dochter, en ik ga daar de lesgroepcode plakken. Ik doe deelnemen. Dat duurt eventjes, want ook hier wordt die leerling echt ingeschreven in die les. Die krijgt ook alle informatie onmiddellijk door. Je gaat zien, um, het thema wordt geüpdate. En eigenlijk is deze leerling nu al lid van die groep. Zo snel gaat dat eigenlijk. En als je dat zelfs met een klas van 25 doet, ik heb dat ook al gedaan, dan gaat dat eigenlijk zeer vlot. Hè? Dus die komen daar heel snel in terecht, die leerlingen. Dus als ik nu ga kijken naar mijzelf als leerkracht. Hè? Ik had dit scherm opstaan, dus ik ga het eventjes terug kleiner maken. Zo. Oh. Ik denk dat ik hier op het kruisje druk van boven. Als die het doet, natuurlijk, <laughs> en hij wil die uh, wil die dat eventjes niet tonen. Ik ben even teruggegaan. Zo. Dan, als ik dan naar mensen ga kunnen kijken, dan ga ik zien dat ik hier één leerling heb. Ik had het daar straks eventjes over een ouder- of voogd account. Als je hier op mentor drukt, dan kan je een mentor gaan toevoegen van een leerling. Maar ik zou dat op dit moment niet gaan doen. Hè. Ik kan ook leerlingen uiteraard terug gaan verwijderen door ze aan te duiden. En... Maar dat is, uh, dat is natuurlijk nu niet van toepassing. Ik heb één leerling in die klas zitten. Eigenlijk kunnen we nu aan de slag. Goed. Dan zitten we al aan het derde onderdeel. Ik ga een opdracht maken voor een taalvak. Ik ga doen alsof ik Nederlands geef. En ik wil uh, opdrachtjes maken en verdelen. Ik ga standaard als volgt te werk. Ik maak in mijn drive, dat is mijn USB-stick bij Google, maak ik een nieuwe opdracht klaar. Je kan ook andersom gaan werken en hier, ik zal het al even tonen bij schoolwerk maken, een opdracht gaan toevoegen. Maar ik vind het gemakkelijker om eerst het blad al klaar te maken voor de leerlingen en dat dan aan de opdracht hier te gaan toewijzen. Dus ik ga die weg eventjes doen. Zelfs als ik een toetsopdracht maak voor wiskunde, dan zal ik het eens via de andere weg doen. Dus wat heb ik nodig? Ik ga naar mijn drive. Zo, ik heb daar weer een snelkoppeling naar staan, maar dat is eigenlijk drive.google.com. Ik had hier al twee klasjes eh, aangemaakt, maar ik zal er nieuwe aanmaken, zodat jullie dat duidelijker zien. Hè? Dus ik ga doen alsof ik... Twee vakken geven even. Dus ik doe even rechtermuisknop. Ik maak een nieuwe map. En ik ga het voor Classroom... Ik ga even duidelijk maken hè, dat het voor deze sessie is. Classroom Nederlands. Zo, even een map maken. Die wordt aangemaakt van boven. En hier nog eens rechtermuisknop. Nieuwe map. En ik noem die Classroom Wiskunde. Voilà. Dus ik doe eventjes alsof ik twee leerkrachten ben. Hè. Ik ga hier op een kleur geven zodat die wat opvallen. Ik denk dat paars nog niet zo vaak gebruikt is. Deze ga ik ook een kleur geven. Diezelfde kleur even paars, zodat ik die gemakkelijk terugvind. Dus nu ga ik doen alsof ik een leerkracht Nederlands ben. En ik maak hier in dit lege mapje al een document klaar, dat hun boekbespreking zou moeten gaan voorstellen, of de start eigenlijk van hun boekbespreking. Dus ik ga een nieuw document maken, een Google document. Ik ga dat als naam een correcte naam geven, een duidelijke naam. De naamgeving bij mij is eigenlijk altijd het trimester waar ik in bezig ben. En dan het nummer van de opdracht. Dus dit is taak 2-1 van het tweede trimester, eerste taak. Maar jij hebt uiteraard je eigen naamgeving. En ik noem die boekbespreking. En ik zet altijd, dat is mijn tip, komt zelfs nog wel een keertje terug. Alles wat ik voor leerlingen klaarmaak, noem ik tussen haakjes leerling. En ik vind het nog altijd gemakkelijk dat een leerling straks dit document gaat openen en het woordje leerling verandert door zijn of haar naam. Dus ik vind dat nog altijd een gemakkelijke manier om heel duidelijk in mijn documenten te zien wat is er nu naar de leerlingen gestuurd. Voilà. Dan ga ik beginnen. Ik ga een, een mini hoofding eigenlijk namaken hè? dus ik doe naam, shift, enter uiteraard om dat op dezelfde alinea te houden. Klas, zo. En ik ga het volgende nummer ook nog vragen, zo. Daaronder gaat komen wat de boekgegevens zijn. Zo. De boekgegevens bestaan uit een titel. Oei. Titel. Een auteur uiteraard. En een ISBN nummer. Zo. En daaronder komen, komt eigenlijk de inhoud, hè? Dus de inhoud wat die leerling een samenvatting gaat moeten maken. Dus ik ga hier ook schrijven. Schrijf in je eigen woorden een korte samenvatting. Voilà. Ik ga nog een klein beetje opmaak voorzien. Dus ik zet dat eventjes aan de rechterkant. Dit wil ik wat duidelijker maken als hoofding. Dus ik ga bij de Alinea Stijl wat rand en arsering voorzien. Zo. Even snel iets willekeurig kiezen. Een rand erom en een klein beetje arsering om de achtergrond. Zo. Dan is dat wat duidelijker. Dit mag wel vet en cursief. Wil ik hier natuurlijk een kop van maken. Dus ik kies kop 1. En hier ook kop 1. Zo. Ehm... Um... Eigenlijk vind ik die kop niet zo mooi, die blauwe. Dus ik kan die nog rap aanpassen. Ik wil die rood, vet en onderlijnd. Ik ga misschien er ook eens even voor zorgen. Dat kan ik misschien wel al doen. Ik wil die tekst in hoofdletters hebben. Zo even omzetten. Hier ook. Opmaak, tekst, hoofdletters, hoofdletters. En ik wil hier een beetje spasiering onder hebben staan. Dus ik vind dat dit, die twee alinea's te kort op elkaar staan. Dus ik ga bij opmaak, regelafstand, de aangepaste afstand kiezen. Ik vind dat de regel altijd op 1 moet staan, de regelafstand. Dat is voor mezelf natuurlijk. 8 puntjes ervoor en 8 puntjes erna vind ik een mooie spasiering. Dan zie je dat er zo wat ruimte tussen gecreëerd is. Deze kop is natuurlijk niet automatisch toegepast, omdat die nog altijd op kop 1 staat. Dus dit is de originele kop. Dus als ik zeg, dit is nu de nieuwe kop, dan kies ik gewoon kop 1 updaten. En je ziet dat deze ook mee veranderd is. En zo werken koppen in, in Google documenten uiteraard. Maar ook in Word enzovoort. Dus hieronder... Kan een leerling zelf beginnen typen? Ik zet alles terug aan de linkerkant hier. Dit misschien nog even cursief. Voilà. Dit gaat de taak zijn die ik ga willen klaarzetten voor alle leerlingen in die klas. En eigenlijk voor Joni in het, in het bijzonder, zij is testleerling natuurlijk. Dus mijn, eh, mijn kladversie of mijn startversie is klaar. Dus je kan die gewoon sluiten. En Google bewaart alles wat je op dat moment aan het doen bent. En die, die, deze opdracht ga ik nu ter beschikking stellen. Dus ik ga eventjes naar mijn classroom. Jullie zaten in dit schermpje Updates. Start altijd vanaf schoolwerk. En dan is het gemakkelijkste om een nieuwe opdracht te maken. Je ziet hier nog wat knopjes staan. Misschien als we zo dadelijk tijd hebben, dat we daar ook nog eventjes naar gaan kunnen kijken. Als je op maken drukt, zijn er verschillende opties mogelijk. Ofwel, kies je voor een opdracht. Een opdracht is eigenlijk de traditionele opdracht die we nu gaan maken. Ook ik heb een blad klaargemaakt voor leerlingen. Eventueel zelfs een filmpje erbij. Ik zal, zal kijken of ik zelf eens iets vind voor een boekbespreking. Een klassieke opdracht. Met ook de mogelijkheid zodat leerlingen dat die iets op tijd gaan kunnen inleveren. Dus met een inleverdatum, wat eigen materiaal enzovoort. Een toetsopdracht maakt eigenlijk een formulier aan. Een vast formulier dat leerlingen kunnen invullen, waar dat je punten op kan toekennen. Eh, en die zichzelf automatisch verbetert. En dat ga ik zelf eens doen met een wiskundeopdracht. Een vraag is een algemene vraag. Stel je na al je boekbesprekingen een vraag stelt van... Wat vond jij nu het mooiste boek? Als je op vraag drukt, kan je een vraag gaan stellen en leerlingen kunnen daar zelf antwoorden op, en op formuleren en ook uh, mekaars antwoorden gaan bewerken als ze dat willen. Dus dat is een vraag die je kan stellen. Materiaal is eentje. Het is ook een handige waarin dat je materiaal ter beschikking kan stellen, waar dat leerlingen niets aan kunnen wijzigen. Stel je bijvoorbeeld woordenlijsten ter beschikking stelt, dan doe je dat onder materiaal. Dan weet je, geen enkele leerling kan daar iets aan gaan aanpassen. Terwijl ze bij hun boekbespreking zelf iets gaan moeten aanpassen natuurlijk. Dus dat is een verschil tussen materiaal en opdracht. Dan heb je nog een knopje, dat, is nieuw, dat heet bericht opnieuw gebruiken. Als je gaat kijken, ik heb heel wat klassen met heel wat berichten in staan. Als ik er zo eentje open doe, al deze berichten die ik ooit aan hun gemaakt heb, of uh, die zelfs mevrouw Toelen zie ik hier staan, ooit voor hun gemaakt uh, als je die ooit gemaakt hebt in een andere klas, kan je die gaan herbruiken. Dus je hoeft eigenlijk niets dubbel te copy-pasten eigenlijk. Hè? Dus dat hoeft niet daarin. En dan heb je nog een laatste stukje, dat is om onderwerpen of secties te gaan maken. Maar ik ga je een tip geven, zodat je voor meerdere klassen hetzelfde onderwerp kan geven. Dus ik ga een nieuwe opdracht maken. Ik maak op maken opdracht. De titel daarvan is uh, taak 2-1 boekbespreking. Zo. Ik kan nog wat instructies daaraan toevoegen. Hè. Denk aan je hoofdletters. Ik zeg zomaar ergens iets. Hier van onder zit een beetje een, een vervelend stukje, vind ik eigenlijk, want hier kan je een aantal. Uh, je scoren ingeven, hè? dus de maximum score van de toets. Stel dat de boetespreker op 10 punten gaat, kies je daar gewoon 10. Stel dat je geen cijfer wilt toekennen, maar je wil wel dat leerlingen dit inleveren, dan moet je dit eigenlijk zetten op cijfer geven. Klinkt een beetje contradictorisch eigenlijk, hè? maar wil je geen cijfer erin geven, dan kies je cijfer geven. Wil je een echt cijfer toekennen, bijvoorbeeld 10 punten, dan typ je daar het cijfer dat je wil hebben. Dan heb je hier een inleverdatum. Als je zegt, van, dat moeten ze inleveren voor volgende week, dan kies je een datum, eventueel een tijd. En dan kom je hier op dat achterste stukje onderwerp. Dat is ook wat je hier bij maken vond. En bij onderwerp kies jij eigenlijk een sectie tot wat dat behoort. Ik ga nu als onderwerp, ik uh, geef maar een onderwerp, um, leesvaardigheid. Voilà. Mijn tip is om dit onderwerp hier in te vullen. En eigenlijk als die boekbespreking voor meerdere klassen geldt, zou ik je de volgende tip willen geven. Duid nu al hier van boven, daar staat voor 1LA wiskunde, duid daar de klasse aan die je wil gaan gebruiken, in, uh, die je tegelijk eigenlijk deze boekbespreking wil tonen. Als je dan een onderwerp aanmaakt, weet je zeker dat voor iedere klas de juiste omschrijving bij onderwerp staat. Want, stel dat je dat niet voor alle klassen tegelijk doet, dat ga ik je zo even tonen, stel dat je dat alleen voor 1LA doet, en je maakt zelfs die opdracht opnieuw voor 1LB, ik zeg zomaar iets, en je typt dan hier leesvaardigheid met een kleine L, dan ga je na een tijd zien dat hij die twee niet als eh, hetzelfde aanvaardt. Dus hij ziet dat als twee verschillende onderwerpen. Leesvaardigheid met een hoofdletter L en een kleine L met een spatie achter, is allemaal verschillend. Dus heb je een opdracht die onderverdeeld moet worden in een onderwerp voor verschillende klassen, duid dan hier van boven je verschillende klassen eigenlijk aan. Dus je kan het gewoon aanduiden, en dan komt dat onderwerp komt bij alle klassen terecht. Ik heb dat nu niet nodig in mijn derde en zeker niet bij mijn vierdejaars. Eigenlijk ben ik, ben ik al vrij ver klaar, behalve ik moet de taken er nog aan gaan toewijzen. Dat ga ik nu doen. Hier zie je van onder dat je bestanden kan als bijlage toevoegen. Rechtstreeks iets uit je drive. Eventueel een filmpje van YouTube of een link gaan toevoegen. Dus als je zo'n link toevoegt, kan je bijvoorbeeld www.hetbelang van Limburg gaan, gaan, oei, het fout geschreven, gaan toevoegen. Ik heb dat nu niet nodig. Ik kan misschien eens kijken of ik een uh, YouTube filmpje vind. Um, video zoeken, boekbespreking. En je drukt op enter. Hij gaat het internet afschuimen. Hoe maak ik een boekbespreking? Dan heb ik een perfect filmpje om toe te voegen. Je dus zegt gewoon toevoegen. Dat wordt hier klaargezet. En iedere leerling gaat die link gewoon kunnen zien. Nu wat ik natuurlijk niet mag vergeten. Is de, de, de startpagina die dat, die dat we er juist gemaakt hebben. Het startblad ook te gaan toevoegen. Dat heb ik in mijn drive gemaakt. Dus als ik op het drive-icoon klik. En ik zou naar recent eventjes wachten. Dan zie je dat mijn laatste bestand mijn boekbespreking was. Je drukt gewoon toevoegen. En dan kom je op... Het belangrijkste stuk eigenlijk van het maken van een opdracht. Hier staat nu van achter: leerlingen kunnen bestand bekijken. Goed opletten. Als je dit laat staan, wil dat alleen zeggen dat een leerling dit bestand kan zien. Meer niet. Hij kan er wel een kopie van maken en dan verder gaan werken, maar hij ziet eigenlijk jouw oorspronkelijk bestand en kan daar niet in typen. Je moet dat hier meestal gaan aanpassen. Dus je kan best kiezen voor die onderste in dit geval. Hier staat nog. Leerlingen kunnen bestand bewerken, maar wat is het gevaar daar? Als je dit aanduidt en je hebt twintig leerlingen in je klas zitten, dan gaan twintig leerlingen gelijktijdig in één document kunnen werken. Dat kan nooit lukken natuurlijk om twintig boekbesprekingen binnen te krijgen. Dus dat is een beetje zonde. Uh, dat is... Eigenlijk maar in uitzonderlijke gevallen, ik heb het nu voor mijn derde jaar wel een keertje gebruikt, waarin dat 102 leerlingen in hetzelfde document moeten werken. Daar kan je dit knopje voor gebruiken. Maar 90% van de gevallen kies je dit, een kopie maken voor elke leerling. En dat wordt automatisch gemaakt. Ik ga je dat laten zien. Nu, ik ga ook al een aantal tips proberen bij elkaar te voegen, want ik zie dat de tijd redelijk oploopt. onder heb je opdracht plaatsen staan. Als je nu drukt, wordt deze opdracht al aan alle leerlingen van die klas tentoongesteld eigenlijk. Je hebt nog meer opties. Hier langs staat opdracht plaatsen, dat is dezelfde. Planning en concept opslaan. Planning, als je dat aanduidt, dan krijg je een vakje, wanneer moet die ter beschikking staan. Dus stel dat je zegt, woensdag namiddag om twee uur moet die ter beschikking staan, dan kan je dat gewoon hier aanduiden. Als je zegt, er moet nu onmiddellijk zijn, dan deed je opdracht plaatsen. Een laatste is eigenlijk ook een goede, concept opstaan, opslaan, sorry, Stel dat je zegt, van ik wil al iets uitwerken, maar ik ben nog niet helemaal klaar met alle documentjes die eraan vast moeten hangen, dan kan je toch al beginnen bouwen aan je opdracht, je kiest concept opslaan, en dan wordt dat concept eigenlijk bewaard, dan kan je daar achteraf aan gaan verder werken en het plaatsen wanneer je klaar bent. Dus ik ga nu die opdracht plaatsen, zo, eventjes wachten, hij gaat een kopietje op de achtergrond, dat duurt weer eventjes, hè? dat heb ik al gezegd, op de achtergrond gaat hij eigenlijk die opdracht klaarmaken en voor ieder leerling al een kopie maken. Dus ik zie hier nu bij mijn schoolwerk dat ik een leesvaardigheid als onderwerp had. Dus ik had verschillende onderwerpen. Kan je, kan je gebruiken om dat in te delen. En hier zie je taak 2.1, boekbespreking, moet ingeleverd worden op 20 maart. Je ziet ook wanneer ik dat gepost heb. Als je dat uitklikt, dan zie je eigenlijk de opdracht die erin staat. Ik heb er eentje toegewezen, want ik heb maar één leerling in die klas zitten. En die heeft die nog niet ingeleverd. Er was een link naar een YouTube-filmpje en een link naar het startdocument. Als je hier nog iets in wilt aanpassen... Goed kijken, je ziet hier drie puntjes staan en daar drie puntjes. Dit zijn de drie puntjes gewoon van het titeltje leesvaardigheid. Deze drie puntjes, als je daarop klikt, dan kan je eigenlijk die hele opdracht nog opnieuw gaan bewerken. Dus dat is het verschil tussen dit puntje, of deze drie puntjes en deze drie puntjes. Dus ik heb een opdracht eh, ter beschikking gesteld. Dus ik ga eens even kijken bij mijn leerling. Dit is mijn leerling. Dus jullie zagen dat niet zo goed veranderen. Hè? Maar ik zal deze naar beneden doen en deze maximaliseren. Je gaat bij schoolwerk kunnen zien dat daar een nieuwe opdracht is voorschijn is gekomen. Nu, ik ga heel eventjes checken of hij rechtstreeks ook iets in haar agenda geplaatst heeft. Dus ik ga kijken naar agenda. Zo, voilà. Ik heb gekozen om die taak um, voor een bepaalde inleverdatum te, te plaatsen. Je ziet hier dat bij andere agendas ook wiskunde is uh, bijgekomen. Dus ik ga eens even kijken naar volgende week. En je ziet hier, kijk, in haar agenda automatisch staat er opdracht T21. Dus zij weet tegen woensdag. Mijn opdracht moet binnen zijn. En je ziet ook rechtstreeks een link met denk aan je hoofdletters. Dus eigenlijk is dat enorm knap verweven met elkaar. Je ziet in de agenda's nog wat dat je te doen hebt. Er zijn nog meer plaatsen waarop je dat ziet. Kan je, kan je dat zelfs nog, nog wat duidelijker maken. Dus als Joni, als leerling, die taak bekijkt. Dan ziet ze hier, hoe maak ik een boekbespreking. Als ze die openklikt, kan ze dat YouTube-filmpje gaan bekijken. Ik zal het eventjes op pauze zetten, dat is op zich niet zo belangrijk nu. Dus ze kan dat YouTube-filmpje kijken. En hier zie je dat voor haar al een document gemaakt is met haar naam in. Dus als je dit openklikt, dan kan ze eigenlijk beginnen aan het maken van die boekbespreking. Ik ga dat ook even doen, heel kort. De zit in klas 1, S.A., heeft als volgnummer, ik verzin maar eventjes iets, heeft een titel van een boek, ik zal wat tijd besparen, door er wat willekeurige dingetjes in te vullen, en hier zou haar samenvatting staan. Voilà. Joni is eigenlijk klaar met haar brengen. Is ze niet klaar, geen probleem. Hè? Het knappen van Google documenten is dat je hier nu mee kan stoppen, dus ze kan eigenlijk dit dicht doen. En als ze zegt straks, van, ik moet eraan verder werken, kan ze daar gewoon opnieuw op klikken, je gaat die versie open doen en je ziet dat je eigenlijk gewoon kan verder werken. Hè? Dus dat is, dat is nog zo'n knap ding aan Google document Stel dat Joni klaar is en ze wil het gaan inleveren, dan staat hier rechtsboven inleveren. Dus als ze dat drukt, dan wordt dat, wordt dat document eigenlijk verpakt en wordt dat doorgestuurd naar de leerkracht. Wil je je werk inleveren? Ja, je drukt inleveren en dat documentje is ingeleverd. Ze dus gaat dat ook hier zien, dat hier rechtsboven staat inleveren. Als ze zou inleveren ongedaan maken, dan wordt het teruggetrokken en kan je als leerkracht er niet meer aan, maar dan weet je dat, dat zij het teruggetrokken heeft. Zij kan ook nog een reactie toevoegen van, mevrouw, ik ben iets vergeten, of um, iets in die stijl. En jij kan dat ook als leerkracht. Dus dit was wat een leerling zag. Hè? Dit was een leerling, het werk van een leerling. Goed, hier zag je ook een koppeling naar de Google Agenda en eventueel naar de Drive maar daar hebben we het zelfs nog over. Dus zij heeft deze ingeleverd, dus ik ga nu ook eens eventjes kijken. Ik doe dit terug naar beneden. Ik ga... Oei, de foto van mijn kindjes. Ik ga terug als leerkracht zogezegd aan het werk zijn. Ik ga bij mijn schoolwerk eens even kijken. En je ziet hier nu in de taak, ik hoop dat die cursor bij jullie niet zo knippert, je ziet hier in de taak dat er eentje ingeleverd is en dat er nu geen meer toegewezen zijn. Dus je kan die opdracht gerust eens gaan bekijken. En dan ga je zien, de enige die als leerling hierin staat, is natuurlijk Joni. Dat is een beetje jammer dat ik hier niet meer namen heb staan. Maar je snapt het systeem natuurlijk. Als er meer leerlingen in zitten, komen er daar meer te, tevoorschijn. En je ziet hier dat zij één werkje heeft. Dus ik ga eens even kijken of ik dat kan open doen. En of ik dat ook een beetje kan verbeteren. Nu voor de mensen die nooit met Google Docs gewerkt hebben, die zien misschien niet onmiddellijk... Dat dit niet de normale modus is, maar je ziet hier van boven suggesties. Dus alles wat dat jij hier als leerkracht gaat aanpassen, stel dat je zegt: um, ja, Ik heb nu niet echt nummers uh, of, of begrijpelijke namen tevoorschijn getoverd, maar als je hier bijvoorbeeld nu bijtypt: Dit is niet het hoofdpersonage, voilà, dan zie je dat het zo speciaal tevoorschijn komt. Dit is een opmerking eigenlijk. Dus dit is een suggestie. Voor Joni, dit wordt niet rechtstreeks in haar document aangepast. Dus je kan tegen haar zeggen, eh, kijk jij dit even na. Voilà. En zo kan zij ook weer zien dat jij die reactie geplaatst hebt. Dus dit is niet onmiddellijk toegevoegd in haar document. Dit is een suggestie voor haar. Als zij dat zelfs goedkeurt, door hier op dat vinkje te drukken, dan wordt dit wel toegevoegd aan een document. Maar ze kan het ook negeren en wegdoen. En zo kan je dt-fouten bijvoorbeeld aanduiden. Stel dat je zegt, dit is fout, dus je drukt delete. Hè, dan gaat die zelf zeggen, hier, verwijder de, bijvoorbeeld t, als er een dt-fout zou staan. En dan moet de leerling zelf nog dat goedkeuren, zodat hij zelf ook ziet wat die fout gemaakt heeft. Zodat je niet alle fouten al aan het verbeteren bent. Als je wel echt fouten wil verbeteren in een Google document, in een rechtstreeks document, dan moet je zorgen dat die suggestiemodus op bewerken staat. En dan ga je het document zelf direct bewerken. Dus als je dat doet, en je doet bijvoorbeeld hier een woord weg, delete, dan is het effectief weg. Dan is het geen suggestie. Dus dat is het verschil tussen die twee. Zeker opletten als je uh, verbeteringen aan het doen bent. Nu kan je nog een privéreactie gaan plaatsen, bijvoorbeeld goed gewerkt, Joni. Stel dat ik klaar ben met verbeteren, dus ik ga dit posten als een reactie naar en ik geef haar bijvoorbeeld, ik zeg maar even 8 op 10, zo, voilà. En ik ga zeggen, dit mag teruggegeven worden, dus ik doe teruggeven, ben je zeker? Ja, teruggeven aan Joni. En eigenlijk is het de eerste toets verbeterd. Dus dit is klaar. Je kan dit gewoon afsluiten. Had je meer leerlingen kan je naar de volgende leerling gaan. Dat is op zich niet zo moeilijk. Hè? Dus ik ga dit eventjes afsluiten. Je gaat ook zien dat er 0 nog ingeleverd moeten worden. 0 toegewezen zijn en eigenlijk eentje beoordeeld en je ziet dat het cijfer 8 op 10 was. Nu als ik ook even naar Joni ga kijken, hier. Dit is het schermpje terug van Joni en je gaat kijken naar... Haar opdracht, dan ga je zien, het is beoordeeld. En je ziet automatisch dat ze 8 op 10 gekregen heeft. En als reactie heeft, ze daar staan, goed gewerkt, Joni. Dus als je het documentje gaat openen ga je eigenlijk diezelfde dingetjes zien staan, die dat uh, toegevoegd werden. Kijk, dit zijn de reacties van mij, die ik daar juist heb aange aangehaald. En dat heb ik jullie verteld. Je kan dat goedkeuren, of ze kan dat afwijzen. En zo ben je eigenlijk een tekstdocument. En verbeteren heel goed voor de taalleerkrachten natuurlijk, voor een boekbespreking. Ik hoop dat dat al een beetje duidelijk was. Ik ga hier wat dingetjes sluiten die niet meer nodig zijn. Ah, hier zat er, er stond daar e-mail nog open. Dus je gaat zien, op iedere keer als je zoiets plaatst online in een classroom, dan gaat een gebruiker, een leerling, gaat daar eigenlijk altijd een mailtje van krijgen. En die gaat zien dat er nieuwe opdrachten zijn. Bijvoorbeeld hier zie ik dat mevrouw Jans zojuist. Om 20 voor 11 nog een nieuwe opdracht in een ander classroom van mijn dochter geplaatst heeft. En je ziet dat ik zelf ook nog, eh, nog dingetjes heb toegevoegd. Hè. Dus zij krijgen daar niet alleen een, een voorbeeldje van in hun agenda. Dus een link en een herinnering. Eigenlijk super knap gemaakt. Maar ook nog een mail. Dus kunnen ze echt wel niet zeggen van we hebben het nooit geweten of nooit gehad. Hè. Dus je hoeft eigenlijk in Smart School geen e-mails meer te sturen als leerlingen dit ook mee controleren. Goed. We zijn eigenlijk hier even door. Ik ga een nieuwe opdracht maken. Dus ik ga even terug naar mijn klas. En ik ga een nieuwe opdracht aan jullie uh, uitwerken. Eigenlijk een opdracht die zichzelf verbetert. Dat gaan we nu doen. Ik had nog een aantal dingetjes aan jullie moeten, moeten tonen. Uh, maar het wordt misschien wat veel om, om in één keer uh, hier al bij te plaatsen. Goed, goed, goed, goed. Ik zie hier dat een aantal dingen nog gepland waren en dat we daar eigenlijk alles bij kunnen uh, weergeven. Kijk, dit, dit had ik je misschien toch nog wat duidelijker moeten laten zien. Als je op een klas zit, of als je in een klas zit, dan staat er hier aan de linkerkant bij gepland wat dat de activiteiten allemaal nog zijn van die klas. Moet je daar nog de boekbespreking verbeteren of niet? Je kan daar eigenlijk gewoon bij gepland alles weergeven en dan zie je zit je eigenlijk hier in dit vakje nog te doen. Eigenlijk komt dat op dezelfde plaats uit. En jij ziet dan hoeveel je nog moet beoordelen of al beoordeeld hebt. Hè. Dus in deze klas heb ik... Oh, dat moet nog even gerefreshed worden. Maar nog te beoordelen, je ziet eigenlijk een overzicht. Nu, als je bij mij gaat kijken en ik doe alle lesgroepen, dan zie je dat ik nog heel veel te beoordelen heb. Hè. Nu, niet alles gaat op punten, dus ik hoef me daar eigenlijk niet zo heel veel zorgen om te maken. Maar gebruik dit, dit knopje, nog doen, om te zien wat dat je nog te doen hebt in bijvoorbeeld een bepaalde klas. Goed, ik heb er daar eentje beoordeeld. Oké, okay, door naar de tweede opdracht. De tweede opdracht is mogelijk nog knapper eigenlijk, een toets die zichzelf gaat verbeteren. Dus wat ga ik doen? Ik ga terug naar mijn klas. Zo. En ik ga doen alsof ik een opdracht maak. Dus ik ga naar schoolwerk. Ik ga een nieuwe opdracht maken. Zo. En ik kies nu voor toetsopdracht. Hij maakt hier van onder al je ziet dat, een blanco formulier aan. En dat blanco formulier dat gaan we natuurlijk vullen met wiskundeoefeningen. Stel dat dit in mijn eerste trimester een nieuwe, of ik maak er een SO van, ik maak het nog duidelijker, SO, eerste trimester, vierde overhoring van wiskunde, en ik noem ze hoofdrekenen. Hoofd rekenen. Ja, bij instructies zou je kunnen schrijven: dit is natuurlijk zonder telmachine. Eh, maar dat lijkt me logisch. Hè. Ik ga zelfs een toetje maken op 10 punten. Ik weet dat nu al. Je kan dat al hier ingeven, maar zelfs als we het formulier maken, eh, kiest die toch. Uh, de score die dat jij aan de vragen toekent. Ik ga geen inleverdatum uh, gebruiken, want ik wil dat voor verschillende klassen gaan gebruiken. Ik ga hier bij het onderwerp, je ziet hier nu, dat leesvaardigheid ertussen staat. Maar ik ga doen alsof ik nu een nieuw onderwerp ga maken. Uh, wiskunde. Wiskunde is eigenlijk genoeg, hè, uh, hierbij. En dan zie je hier blank quiz, blank quiz. Dus dat wil zeggen, er is nog een leeg formulier dat nog niet ingevuld is door jou als leerkracht, dat hier al een vastgehangen wordt. Dus als je zegt, ik ga nu mijn toets klaarmaken, dan kan je daar gewoon op klikken. Hij gaat een nieuw Google formulier maken en eigenlijk heeft hij dat formulier al klaargemaakt als toets. Dat is een klein verschil met een gewoon formulier. Goed, ik zie hier van boven dat daar nog staat blank quiz. Dat is hier de titel die hier ook staat. Stel dat ik hier van gewoon ga maken... Eh, wat was ik aan het maken? SO14, dus ik ga die gewoon dezelfde naam geven. Dat maakt het destijds gemakkelijker om straks ook terug te vinden. Plakken, voilà. SO14, hoofdrekenen. En ik ga beginnen met vragen te stellen. Mijn eerste vraag is een hele simpele. Bijvoorbeeld 3 maal 4 is... En hij gaat zelf na een tijdje... Ah, hier doet hij dat nu niet, maar dat gaat wel lukken straks. Hier ga ik zeggen, hier moet gewoon een kort antwoord komen natuurlijk. En... De mensen gaan hier, de leerlingen gaan hier een antwoord kunnen typen. Nu, ik wil dat ze daar niet in lettertjes 12 gaan typen, maar ik wil dat ze hier het cijfer 12 gaan doen. Dus ik ga hier vanonder, bij dit vakje, bij reactievalidatie zeggen dat het een getal moet zijn en gewoon een nummertje moet zijn. Voilà. Dus geen lettertjes, maar een, een, een echt cijfer. Hè. Ik wil ook dat die vraag uiteraard verplicht is. Ze gaan dat niet mogen overslaan natuurlijk. En ik ga ook zeggen wat dat het juiste antwoord is. Dus hier bij antwoordsleutel. Ga ik zeggen dat het correct antwoord 12 is. Je kan ook een feedback geven voor, uh, voor foute antwoorden, natuurlijk. En ik ga ook zeggen dat die vraag op twee punten gaat. Hier van boven zie je 2. En je ziet dat het totale aantal nu ook al 2 geworden is. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk klaar. 3 x 4 is. En het goede antwoord zal 12 moeten zijn. Goed, ik ga een tweede soort vraag toevoegen. Dus een tweede soort vraag. Hier staat de plus. En ik kies als tweede vraag nog iets eenvoudig. 20 gedeeld door 4 is. En dan geven we um, meer keuzemogelijkheden. Dus de eerste optie is bijvoorbeeld iemand zegt 4, iemand anders zegt 5 en iemand anders wil nog 6 zeggen. En misschien wil iemand zelfs, zelf iets kunnen typen, dus ik zeg overige toevoegen, dan kan iemand een ander antwoord ingeven. Ook die is natuurlijk verplicht. De, antwo de antwoordsleutel, welke is de correcte? 20 gedeeld door 4 is uiteraard 5, dat is de goede. Die is ook weer 2 puntjes waard en je ziet dat die al op 4 zit. Nu ga ik een uitgebreidere uh, vraag toevoegen. Hier bij vraag toevoegen ga ik kiezen, oei, een beetje gescrolld, voor een selectievakraster. We gaan het wat groter maken, onze vraag. Dus selecteer het, oei, het juiste antwoord. Zo. En ik ga een aantal vragen stellen, bijvoorbeeld 0 maal 0. Bijvoorbeeld 0 gedeeld door 0. 0 maal 1, 0 gedeeld door 1, 1 gedeeld door 1, en 1 tot de tweede macht. Voilà. En de mogelijke antwoorden die ze gaan geven zijn 0, 1, 2, en eventueel niet mogelijk. Voilà. Uiteraard moet ook hier dit, ieder rij een antwoord krijgen. Dat is dit. Ik ga ook zeggen wat dat... Het correcte antwoord is natuurlijk 0 maal 0 is altijd 0. 0 gedeeld door 0 is niet mogelijk. 0 maal 1 blijft ook 0. 0 gedeeld door 1 is ook 0. 1 gedeeld door 1 is 1. En 1 tot de tweede macht is ook 1 natuurlijk. Hè? Dit ga ik iedere keer op een punt zetten. Zo. Alles krijgt een punt. Zo. En dat zouden 6 puntjes moeten zijn. In totaal gaat mijn toets op 10 punten staan. Ik doe nog eens eventjes vraag bewerken. En ik denk dat alles in orde is. Nu... Dit formulier is eigenlijk klaar om te versturen, maar ik wil toch dat je even nog gaat kijken naar dit knopje hier, instellingen, en dit eventjes overloopt. Wil je dat het formulier buiten het Onze Lieve Vrouw Lyceum kan gebruikt worden? Ik stel voor van dat niet te doen, hè. De toetsen die jij ter beschikking stelt, moeten niet gedeeld worden buiten de school eigenlijk. Wat ik zeker zou aanduiden, is dit. beperkt tot één antwoord. Iedere gebruiker kan de toets maar één keer doen. Want anders doen ze het thuis nog eens, en geven ze de antwoorden aan de vrienden natuurlijk, hè. Hier staat nog dat ze ze nog mogen bewerken en zo, dat zou ik zeker uitlaten. Ik heb hier ook nog een stukje bij presentatie staan, dat vind ik ook een handige, zeker als je verschillende pagina's maakt. Je kan een voortgangsbalk laten zien aan de leerlingen, zodat ze zien hoeveel werk dat ze nog hebben. En je kan de vragen in willekeurige volgorde weergeven. Ook zeer interessant als leerlingen langs elkaar die quiz kunnen gaan doen natuurlijk. Hè. Dan is vraag 1 niet dezelfde vraag 1 als bij de gebuur. Zeer interessant. Dan het achterste stukje was toetsen. Dus hij heeft dat zelf al aangeduid dat dit een toets was. Je mag kiezen om het cijfer vrij te geven onmiddellijk na de verzending, dus dat een leerling weet hoeveel het die gescoord heeft. Of later, als jij zelf zegt van, nu mogen alle rapporten of alle cijfers verdeeld worden, dan kan je dit kiezen later. Eentje dat ik persoonlijk nog meestal zal uitzetten, is dit. Ik wil niet dat ze sowieso al alle goede antwoorden, in mijn geval, hè, alle goede antwoorden zien, want dan kunnen ze dat weer doorgeven na de speeltijd aan hun klasgenootjes. Dus dit, dit zet ik meestal uit. Ik druk opslaan. Dat wordt weer verwerkt. Mijn toets is al een stukje klaar. Ik ga even kijken. Die titel die hier staat, die wil ik nog veranderen. Dus dat wordt nog SO1-4. Hoofd. Oei. Hoofd rekenen. Ik ga die toets ook al eens plaatsen in de juiste map. Hè? Dus ik ga die verplaatsen naar... Niet in Classroom ga ik die zetten. Maar ik ga die bij mij in Wiskunde zetten. Zo, dan weet ik zeker dat ze die juist gaan, uh, gaan krijgen. Ah, ik heb die misschien een beetje uit de klasroomgroep gegooid. Uh, misschien moet je dit stukje eventjes laten. Uh, dat was beter geweest zoals ik het deed bij de boekbespreking. Misschien past dat hier niet zo vaal, maar we gaan zien hoe, hoe dat hier loopt. Hè. Dus als je dit eens wilt testen, je kan natuurlijk het thema gaan aanpassen. en zo. Maar ga ik nu uh, maar heel snel doen. Misschien dat hier nog iets van uh, sport en spel. Misschien dat hier iets wiskundeachtig tussen staat. Ah, werk in school. Ik zit natuurlijk op de foute plaats te kijken. Hè. Dus ik ga er een, een toetje van maken. Zo, voilà. selecteren. Dan krijg je van boven een mooi logo. Hè. Soms helpt dat een beetje. Hier van boven heb je nog een voorbeeld staan. Als je dat drukt, dan gaat hij een voorbeeld van de toets tonen. Je ziet ook dat velden um, vereist zijn. Hè. Dus we hadden aangeduid dat het moest ingevuld worden. En als je hier letters ingeeft, dan zegt hij vanzelf: moet een getal zijn. Dus dit kan je. Al weg doen. En hier gaan ze uiteraard 12 moeten ingeven. Hier gaan ze dingetjes moeten invullen. Zolang ze niet alles hebben aangeduid, gaat hij altijd zeggen van het antwoord is nog niet volledig. Hè? Dus niemand kan verzenden voordat alle vragen ingevuld zijn. Dus nu zie je hier dat, dat deze eerste vraag nog altijd de eerste vraag is, maar dat vraag 2 en 3 met elkaar van plaats verwisseld zijn. En dat gaat ook iedere keer gebeuren. Hè? Als ik nu zeg, ik ga terug op het oogje drukken, kijk, dan zie je dat deze vraag nu van boven staat. Dus iedere keer dat die toets verstuurd wordt, krijgt een leerling een andere volgorde te zien eigenlijk. En nu wel dan aangeduid dat een leerling de toets maar één keer mocht doen. Dus als ik ze nu ga publiceren, dat ga ik nu doen. Dus ik ga de toets verzenden. Voilà. Ik druk even... Oei, dat is zelfs niet nodig, hè. Dat is zelfs niet nodig, want we zitten al in classroom, dus ik hoef het formulier eigenlijk niet meer te verzenden. Dus normaal gezien, als ik het nu sluit, en ik ga terug naar mijn klas kijken, en ik zou de opdracht gaan plaatsen, duurt eventjes, Even toewijzen. Ik gaan ook even kijken. En voilà, daar staat mijn toets. Die is eenmaal toegewezen. Die is nog niet ingeleverd, want Joni heeft ze nog niet gedaan. Dus ik ga de opdracht maken alsof ik Joni was. Dus ik doe deze weer weg. En ik ga hier bij Joni kijken op schoolwerk. Ik zal misschien eventjes moeten refreshen. Even wachten. Die gaat dat inladen. Je ziet dat er een nieuw onderdeel wiskunde bijgekomen is. Dat er een toets staat. En dat ik die toets eigenlijk al kan gaan beginnen maken. Dus van het moment dat zij die klikt, gaat die open. En zit ze eigenlijk al in de toets? En nu begint het voor haar, dus ik zal een aantal antwoordjes juist doen. En een aantal antwoordjes fout, dus 0x0, dat houden we nog even goed. Hier ga ik nog wat fouten op aanduiden. Zo, en niet mogelijk. Daar zal ik niet zo goed op scoren op die 6 punten, dat zien jullie ook. En 20 gedeeld door 4 is bijvoorbeeld iets anders. Je kan daar helemaal iets anders gaan schrijven. Maar dan ben je niet erg slim bezig voor deze wiskundetoets. Dus 20 gedeeld door 4 moet 5 zijn. Je kan zeggen, ik stuur mijn kopie. Ah, dat had ik nog moeten uitzetten. Uh, dat zat in de opties. Dat had ik beter uitgezet. Maar ik ga ze nu al verzenden, zodat je ziet, die gaat dat verwerken. En je kan onmiddellijk als leerling je score gaan bekijken. En de Joni ziet dat ze nu 6 op 10 gescoord heeft. Dus jij als wiskundeleerkracht hebt nu geen werk meer. Zij ziet wat de foute antwoorden waren, maar ze ziet daarom niet onmiddellijk de juiste antwoorden. Dus dat had ik ook aangeduid. Ze heeft twee op twee op deze vraag, twee op twee op die vraag. En eigenlijk is dit stuk ook al verbeterd. Ze ziet eigenlijk in een mooi overzicht hè, hoe dat eruit ziet. Zelf als leerkracht kan je dan hier bij de opdracht bekijken, al gaan zien dat Joni ze ondertussen ingeleverd heeft. Dus even kijken, dit was de toets nog? Ja, we zitten juist in de toets. Ja, even kijken bij Joni. Ah, dat kan ik nu niet duidelijker zien. Dat is een beetje vreemd dat hij de toets niet, uh, niet te zien geeft. Ah, misschien moet ik ze nog eerst teruggeven. Dat had ik nog niet gedaan. Maar er staat geen cijfer. Dus ik moet eens even nakijken wat dat hier nu veranderd is. Misschien is dat te snel gerefreshed. Misschien had ik dat zo snel allemaal niet mogen doen. Laat eens even kijken wat dat hier nog geeft. Jouw werk is ingeleverd. Ja, dat klopt. Misschien had ik dat nog moeten doorlopen. Dan eens even deze knop. Refreshen. Kijken waar we dan uitkomen. Ah, het is een beetje jammer dat ik dat hier niet duidelijker zie. Hoofdrekenen, lesgroep. Er zijn geen lesgroepreacties. Dit is het formulier opnieuw, dus eigenlijk moet ik daar niet zijn. Werk van leerlingen. Hij zou dat toch moeten gaan bekijken. Juni heeft het ingeleverd. Maar Joni heeft hier geen score staan. Ah, ik heb nog niet cijfers importeren gedrukt. Dat gaat het zijn. Hier heb ik, had ik cijfers moeten importeren. Dat had ik nog niet gedaan. Hij wacht natuurlijk tot alles klaar is. En je ziet hier dat zij 6 op 10 heeft. Hè. Dus Joni is eigenlijk vertrokken met haar 6 op 10. Die kan ik waarschijnlijk nu gaan teruggeven. Teruggeven. Even wachten. Het was een beetje te snel geweest. Hè. Dus als Joni nu bij wiskunde gaat kijken. Schoolwerk hoofdrekenen, die is beoordeeld en zij gaat kunnen zien dat ze hier 6 op 10 gescoord heeft van boven. Dus een toets gemaakt en die automatisch laten verbeteren. Ons filmpje wordt wel heel erg lang. Mijn excuses hiervoor. Ik ga kijken wat ik jullie nog kan meegeven als extra informatie dat ook wel belangrijk kan zijn. Eigenlijk zitten we aan dit stukje. Tips en trucs. Die staan hier aan de rechterkant. Ik ga nog heel even mijn tijd hiervoor nemen om die ook aan jullie te tonen. Je hebt van Google Classroom ook een app. Google Classroom heeft dus een Android en een iOS app die je op je GSM kan installeren. Of zelfs op uh, je Chromebook. Hè. Dat gaat ook. Heel eenvoudig. Op je Chromebook gaat die al gepusht zijn door Peter en mezelf. Maar je kan op je eigen GSM altijd naar de Play Store gaan. Play.google.com is dat ondertussen. Play.google.com. Je zoekt daar gewoon naar de Classroom app. Voilà. En je ziet die hier staan, en je kan die gewoon gaan installeren. Je ziet dat die bij mij al geïnstalleerd is. Hè. Heel handig, je krijgt een, een overzicht. Ik zit hier op een Windows PC, dus ik kan die hier niet tonen. Maar op je gsm is dat eigenlijk een hele handige. Wat dat nog een handige is, is hier van boven, rechts van boven, zie je een knopje staan, Share to Google Classroom. Dus dit is een extensie. Dus die heet Delen in Classroom. Je kan die zelf gaan toevoegen. Hè. Dus je kan extensies hier in dit knopje, bij uh, meer hulpprogramma's, kan je extensies gaan toevoegen. Um, bij mij is die al toegevoegd. Ik ga je rap proberen te tonen wat dat, dat doet. Stel dat je leerlingen in Google Classroom aanwezig zijn en ze hebben die, die uh, app ook geïnstalleerd, die extensie ook geïnstalleerd, dan kan je heel snel, stel dat ik hier een goed artikel vind, het Belang van Limburg. En ik vind daar een leuk artikel. Ik ga even kijken wat er te vinden is. Hier, ik ga het eerste artikel toevoegen. Zo, als dus je zegt dat wil ik delen met een klas, superhandig, je drukt gewoon hier op de link. Hij gaat al je klasgroepen ophalen. Ik ga dat nu delen met iedereen van 1LA Wiskunde. Je zegt, dit is een goede link. Je drukt verzenden. Je wacht eventjes. En je gaat kijken hier. Voor het moment dat die leerlingen op het Chromebook bezig zijn of ingelogd zijn op Chrome. Misschien heb je het zien verspringen. Maar vanzelf wordt die link naar alle, naar alle leerlingen van die klas gestuurd. Dat is eigenlijk enorm knap. Hè? Je kan dus gewoon een link naar alle leerlingen tegelijk pushen. Meer dan dat ook. Je kan gewoon ook hier... Rechtstreeks van zeggen, ik wil dat niet verzenden naar leerlingen als link, maar ik wil daarvoor een opdracht maken. Je geeft instructies mee, net hetzelfde, je geeft punten mee. Dus je kan hier rechtstreeks van een website eigenlijk een opdracht maken in Google Classroom. En voor de klassen die dat je zelf wil, dus als je zegt van ik doe dat ook voor deze klas en deze klas, dat kan eigenlijk allemaal vanuit die ene extensie. Dat is eigenlijk wel knap gemaakt. Dus eventjes onthouden wel, een extensie is iets wat je Google Chrome uitbreidt. Hier zo. Dus je Chrome browser, een app. Dit is een app, de Google Classroom app. Dit is iets dat werkt op je gsm. Dus op je gsm of je tablet uh, of je Google Chromebook natuurlijk. Hè. Dus dat is het verschil tussen een app en een extensie. Wat we ik jullie nog tonen? Heel even kijken. Plannen en concepten heb ik eigenlijk al uitgelegd. Als je in Classroom... Dus hier zit ik... Ik ga eventjes terug naar Classroom. Hier. Als je... Een werkje wil maken, maar je bent er nog niet helemaal klaar mee. Druk op maken. Maak je opdracht al een, een uh, testje. Voilà. Maak dit al. Maar kies hier van onder eventueel voor planning als je het binnenkort wil gaan, gaan versturen aan hun. Of kies concept opslaan om dit al, dit al in het klad bij te houden. Je ziet hier van boven, dan wordt er een klad in het lichtgrijs. Dat is niet zichtbaar voor je leerlingen. Als je klaar bent om hier aan te gaan werken, dan zeg je opdracht bewerken en je kan daar terug aan verder werken. Dus je kan dat eigenlijk al veel dingen klaarmaken op voorhand. Dat was dit stukje. Stel dat je nu het werk van een leerling wil zien. Dat wil ik hier ook nog even tonen. Dus ik wil bijvoorbeeld alle werk van Joni nu even zien. Wat dat zij al ingestuurd heeft. Wat dat niet zoveel gaat zijn natuurlijk. Als ik in mijn klas zit. Dit was mijn klas. En je drukt achter op mensen. Dan zie je je leerlingen en eventueel zal het heel snel een andere leerkracht toevoegen. Bijvoorbeeld mevrouw Palmans. Paul. Mans, voilà, even wachten. Zo, Mieke, even uitnodigen. Dan wordt zij mededocent van dit vak. En dan kan ze daar zelf ook dingetjes in gaan doen. Zo snel gebeurt dat eigenlijk, gaat dat eigenlijk. Als ik nu de inhoud wil zien van Joni, je klikt gewoon op Joni. Je wacht eventjes en je gaat gewoon perfect een overzicht krijgen van wat dat Joni allemaal heeft ingeleverd. En wat ze daarop gescoord heeft. Je ziet ook wat dat ontbreekt. Uh, het knappen is ook dat als leerlingen iets te laat inleveren, dat krijg je heel duidelijk in hun... Uh, in een document te zien, te laat ingeleverd. wordt in het rood weergegeven. Dus stel dat je daar punten op zet, op te laat inleveren, dan krijg je dit ook gewoon perfect te zien. Het is eigenlijk allemaal heel erg knap gemaakt. Dus dat was nog een tip. Even terug naar Classroom. Nog doen heb ik jullie al laten zien. Dus als je in je Classroom zit, je drukt van boven op nog doen, dan zie je eigenlijk alle activiteit die nog gepland staat. Als je zegt dat is me niet helemaal duidelijk, ik wil het van één klas. Je drukt gewoon op alle lesgroepen, je kiest je klas en je ziet welk werk dat nog bezig is of nog niet afgewerkt is, of nog niet volledig afgewerkt is. Dan heb je de agenda, heb ik jullie ook al getoond. Dus als je zelf een klas aanmaakt in Classroom, dit heb ik nog niet super goed getoond. Stel dat ik hier even naar mijn agenda ga. Ik heb daar ook een knopje van boven voor. Maar jullie kunnen even goed via deze weg gaan. Je gaat naar agenda. Nu moet ik hem zelf aan het zoeken. Daar staat agenda. Dan ga je zien dat voor iedere klas die je maakt, krijg je een Google Classroom agenda eigenlijk tevoorschijn. Dus, euh, dus je ziet daar wel heel veel in. Hè. Kijk, nu ben ik eventjes op volgende week aan het kijken. Ik deel niet alleen mijn agenda, maar ik doe die ook van school. De personeelskalender, die zit daar ook in. Je kan die natuurlijk uitzetten als je die even niet wil zien. Maar ik vind dat eigenlijk wel heel handig dat ik die van het personeel hier ook in zie staan. Maar ik wou je laten zien, kijk, in LA hebben we daar straks aangemaakt. En je ziet hier voor volgende week woensdag, de 20e, staat die opdracht voor die klas klaar met de link rechtstreeks naartoe. Stel dat je veel klassen hebt, zoals mij, als je die allemaal gaat aanzetten en je hebt daar allemaal opdrachten in staan, wordt het soms wel erg druk. Hè? Dus dat kan je wel geloven, um, ik ga even terug naar vandaag, dan wordt het soms wel heel druk als je dingen gepland hebt. Dus ik zet ze standaard uit, maar ik wil laten zien, voor iedere klas die je maakt, komt er een nieuwe agenda tevoorschijn. Ook bij de leerlingen. Dus bij de leerling, als die naar de agenda ging, dan zag je hier al de klasagendas van Google Classroom. Dus die staan daar ook. We zijn er bijna door. Nog een van die tips was naamgeving. Noem je je taken, je toetsen, geef die een correcte naam. Hè. Want als je dat in Classroom niet gaat doen en eigenlijk ook in je Drive niet gaat doen, dan wordt het moeilijk om iets terug te vinden. Nu, je kan veel gaan zoeken. Hè. Als ik hier zoek op boekbespreking, dan ga je zelfs in boekbesprekingen die informatie terugvinden. Hè. Je ziet zelfs mappen staan, je ziet de bestanden van de leerlingen staan. En dat is allemaal supersnel gevonden. Hè. Als je zelf zegt, van ik wil een soort bestand vinden. Kijk, van het moment dat je hier op drukt en je wacht eventjes, dan kan je hier bijvoorbeeld zoeken, ik wil alle presentaties gaan zoeken. En dan krijg je alleen je presentaties te zien. Maar geef dat een correcte naam. Hè. Noem een document niet... Um, waar, ik, ik, ik noem ze maar iets, hè. stel dat je zegt, van, ik moet uh, voor Nederlands een boekbespreking maken voor trimester 2, uh, invullen door leerlingen, dat is geen correcte naam. hè ik ga je naamgeving beter voorzien, mijn naamgeving is SO, en dan doe ik het trimesternummer, en dan geef ik de hoeveelste SO dat dat is, en ik geef daar een duidelijkere naam aan, en je ziet dat hier ook. Nu, dat is eentje van L. Goed, dus dat was de tip rond naamgeving. We zijn er bijna door. Dus suggestiemodus. modus dat heb ik jullie ook verteld. Maar wel altijd goed opletten als je een document maakt. Eender waar dat er is, hè. stel dat ik nu even een Google-documentje maak. En je zit in je tekstverwerkingsscherm, eigenlijk de Word, maar dan van Google. Als je hier aan het typen bent, zit je standaard in de bewerkmodus. Maar je had hier rechtsboven het knopje suggestiemodus En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik zou dit woord in het vet, onderlijnd en cursief zetten. Dat is dan nog niet gedaan in het document. Maar dit is een suggestie. En iemand die hierop drukt, kijk, ik zal er even op drukken. Dan ga je ook zien dat het doorgevoerd wordt. Ik druk erop en nu blijft dat hier ook staan. Dus doorgevoerd. Dat is het verschil tussen suggesties en bewerken. Zeker goed opletten waar, in welke modus dat je zit. Hè. Als... Het zit eigenlijk meer in de andere cursus, maar stel dat ik zeg van dit woord hier, ik noem het vakvergadering, en ik zeg Peter moet hier nog een datum invullen, bijvoorbeeld Peter van Antwerpen, die moet dit nog gaan invullen, dan kan je ook zeggen, ik wil een opmerking toevoegen, hier, en ik doe een plusje, plus Peter, en ik druk Peter van Antwerpen aan, en dan kan je zeggen, ik wil dat toewijzen aan Peter van Antwerpen. En dan zeg je toewijzen, hop, en dan krijgt Peter van Antwerpen, ik ga die opmerking even maken, dan krijgt Peter van Antwerpen in zijn mail dat hij dit, deze datum, nog gaat moeten aanpassen. En als hij die datum aangepast heeft, en hij drukt op het vinkje, dan wordt hij automatisch in het document getoond. Hè. Super voordelen eigenlijk van Google documenten ook. Iedere leerling heeft altijd de laatste versie enzovoort. Het, is eigenlijk allemaal heel goed. het steekt eigenlijk allemaal heel erg goed in elkaar. Hè. Goed, dat was suggesties. Dus zeker opletten wat je hier hebt aangeduid staan. En een laatste is drive en classroom. Waarom dat ik nu de classroom? Ah ja, dat wou ik je tonen hier ook nog. Als ik in mijn klas zit, hier zit ik bijvoorbeeld. Ik ga eventjes nog terug naar 1LA. Als je bij schoolwerk drukt, heb je van boven nog twee links staan. De Google Agenda van die klas. Dat heb ik je al getoond. En je hebt ook een drive map van je lesgroep. In die drive-map komt alles eigenlijk mooi in foldertjes te staan. Die laatste map mag je nooit aanpassen. Do not edit staat er ook duidelijk bij. Dit zijn eigenlijk de voorblaadjes. Dit is een standaard boekbespreking bijvoorbeeld. En het standaard formulier zitten hierin. Maar hier ga je zien, in die boekbespreking bijvoorbeeld, je krijgt daar alle informatie van alle leerlingen te zien. Dus dat is eigenlijk superhandig dat je ook in uw drive een koppelingsje krijgt. Ik zal, het, ik zal het jullie laten zien. Hier bijvoorbeeld mijn drive, die al vrij uitgebreid was. Als ik hier op Classroom klik, Kijk, Classroom. Dan zie ik alle klassen die ik heb. Als ik nu bijvoorbeeld vier Lawa en een keertje ga openen. Oh, daar zit, ah, 4 jaar zat zit iets minder in. Met de jaar zijn we veel meer bezig geweest. Je ziet hier alle verschillende mappen. Met de taken die ze gemaakt hebben. Als ik nu zo'n zo mapje ga opendoen, dan zie ik alle documenten van alle leerlingen en wanneer dat ze dat het laatst gewijzigd hebben. Dus je kan eigenlijk alles zien van alle leerlingen, dat is enorm knap verzameld bij Google Classroom. En je kan ieder document gaan opendoen, daar suggesties aan gaan toevoegen. Bijvoorbeeld, als je zegt van uh, hier Startpage vind ik geen goede, dan kan je aan Merle bijvoorbeeld plus Merle. Oei. Uh, eens even kijken of ik stuur, uh, stuur het naar meneer Wantier, yeah, want die moet het nog uh, verbeteren. Bijvoorbeeld, ik kan dat toewijzen aan Dirk. En je bent weer vertrokken in een document van een leerling van Merle zelf. Dus uh, ik ga dat nu eventjes annuleren. Ik heb dat niet nodig natuurlijk. Ik moest eigenlijk niets gaan aanpassen. Maar ik wil je laten zien dat in mijn drive, dus in jouw drive, er een map Classroom bij komt. In Classroom zie je alle klassen staan. En in die klassen staan eigenlijk... B nu, staan eigenlijk alle opdrachten. Dus ook dat wordt eigenlijk automatisch gekoppeld. En nu zijn we erdoor. Een webinar van heel lang, 55 minuutjes. Ik zal zelf zorgen voor een opdeling. Als je nog vragen hebt... Kom gerust bij Peter, mezelf of iemand anders van de G Suite of Google-werkgroep langs en we gaan je zeker helpen. Hè. Maar gebruik Classroom is eigenlijk een super tool om, uh, om toetsen af te nemen, om informatie met elkaar te delen. Uh, stel dat je een documentje met leerlingen wilt delen en je, je bent daar nog in het werk, is het veel handiger om een Google-document te delen, dat altijd up-to-date blijft in vergelijking met een Word-document dat je iedere keer, als je een update doet, in Smart School terug moet gaan uploaden. Hè. Dus één keer als je hiermee werkt, excuseer... Superveel voordelen. Dit was een beknopt overzicht, maar euh, er zat wel veel in het uit, eigenlijk uiteraard. Nog vragen? Aarzel niet de ons te contacteren. Nee. Tot binnenkort en veel succes ermee.